De volgende video die je gaat zien, die uh, heb ik opgenomen en tijdens het monteren kwam ik erachter dat mijn camera op een aantal momenten is gaan uh, sputteren en hangen. Ik uh, heb het zo goed mogelijk geprobeerd weg te editen, maar het is niet helemaal gelukt. Maar toch, veel plezier met het kijken. Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Inmiddels is mijn stem wat beter. In de tussentijd ben ik uh, wel bezig geweest, maar heb ik niks op kunnen nemen. Vandaar dat ik hier nu even heb liggen een uh, Lima Mat 54. Deze Mat 54 is niet degene waar ik aan bezig ben geweest. Maar ik heb hem wel nodig om te illustreren wat ik heb gedaan. De uh, Mat 54 waar ik mee bezig ben geweest is eentje in NS kleuren. En, uh, dit is nog uh, in de groene kleur. Ik heb hier de dummy motorwagen. Um, van de andere heb ik... Uh, uh, Hetzelfde dummy motorwagen, twee tussenrijstellen en de echte motorwagen. Uh, de echte motorwagen ben ik uh, aan het digitaliseren. Dat is allemaal redelijk eenvoudig. Maar voor de, zowel de dummy motorwagen als de echte motorwagen. Ben ik bezig hier verlichting in te stoppen. Hier zitten, ik kijk of ik hem goed in beeld krijg. Twee kleine puntjes. Deze twee uh, daar horen lampen te zitten. En uh, als ik nu een... Pico pak, even kijken, waar heb ik er eentje staan. De Pico variant heeft ook daadwerkelijk daar twee, goed, kom eens hier in beeld, twee lampen zitten. Ik wilde dat bij de Lima ook doen. En nu moet ik eerlijk zeggen dat ik de Pico sowieso veel mooier vind dan de Lima qua uh, hoe ze geschilderd zijn en... Uh, ja, euh, waarheidsgetrouw. Niet dat de Pico 100% waarheidsgetrouw is, maar de Lima zit daar wel een heel eind van af. Zo. Die staat weer terug op zijn plek. Um, dus dit is, uh, dit is eigenlijk mijn hele oude Lima. Dit is de eerste trein die ik uh, kreeg. Uh, wat niet was, locomotief met een paar goederenwagons. Het was de eerste voor passagiers, zover als ik me kan herinneren. En dan ook nog uh, uh, vier van die bakken. Ik heb hier heel veel mee gedaan en dat is ook wel te zien. Uh, er zijn hier hoekjes uh, af in, uh, aan de zijkanten zie ik maar. Ik heb hem altijd in de doos gehouden. En uh, tot op de dag van vandaag. Het was even zoeken waar hij was. Wel leuk om deze te gebruiken als voorbeeld. Maar hier gaat deze aflevering om. Zo, alles weer uit de weg. Deze heeft normaal gesproken een 3-punts verlichting. En hier bovenin zit al niets. Die 3-punts verlichting, daar zit soms een gloeilamp achter. Die ook gewoon het grootste deel van de trein voorziet van verlichting. En soms ook helemaal niets. Uh, je komt vaak een, een, een gehobbiede gloeilamp tegen. En ik wilde hier dus uh, de rode sluitzijnen opzetten. En hier ook een goede, well, goede, betere verlichting die niet de hele locomotief zou voorzien van, uh, uh, van, van, van het, uh, het licht. Om dat te doen uh, moet je natuurlijk boren. Nou, het eerste deel is redelijk makkelijk. Uh, je zet hier een uh, Kleine boor op van het formaat, even kijken hoeveel millimeter klein, zo klein mogelijk. Een dremel, je boort heel voorzichtig rustig een klein gaatje. Zet hem niet op de snel boren, want dat betekent alleen maar dat je het plastic smelt. En uh, als je het plastic dus te warm maakt en gaat smelten, dan verlies je een deel van de vorm van de lampen. En je wil daar nou juist, wil je nou juist behouden en dan niet te veel inboren. Dus rustig boord, niet al te snel. Met een klein boordje, dan heb je een klein gaatje. En dat is als, als um, pilot hole in het Engels. Het is het eerste gaatje. Dat, vanaf daar kun je makkelijker verder boren. Ik heb hem geboord tot. Even zien. Ik zou zeggen zo dik. Volgens mij is het een millimeter, misschien anderhalf. Uh, dit is de dunste. Ruf, um, Plastic uh, lichtgeleider die ik heb. Zoek op, als je dit wil doen, wat, wat de maat is en, en gebruik dat dan ook als grootste boor. Op het moment dat je die draad, uh, die draad hebt, en voor het voorbeeld pak ik even een wat grotere, dan heb je een redelijk stomp einde. Maar je vaak ook nog wel kunt zien dat iets geknipt is. Dat is natuurlijk niet zo heel mooi. Uh, wat ik heb gedaan uh, is... Hier een bolletje opgesmolten. Het bolletje zorgt ervoor dat het uh, een lenseffect krijgt. Waardoor dat je uh, een bredere straalverlichting krijgt. En het zorgt ervoor dat het meer op een lamp lijkt. Uh, de andere bak die ik heb gedaan ziet er beter uit. Maar die ligt te drogen. Dus die komt iets later uh, aan bod. Om zo'n bolletje erop te zetten. Heb ik voor deze een tank genomen en daar uh, de, de uh, lichtgeleider ingezet en hem echt een 2 mm uit laten steken. Uh, het is, uh, ik hoop dat ik weer reflectie kan krijgen dat het te zien is. Het is moeilijk zichtbaar, maar goed, beter dan niets. Vervolgens heb ik mijn hittekanon gepakt, op 125 graden gezet. Ik uh, laat hem even opwarmen. En ik heb hier het kleinste uh, loopstuk opgezet. Ik heb eigenlijk de, daarna gewoon de lichtgeleider erin gestopt. De warme lucht loopt nu langs de lichtgeleider en door de tangzijkant uh, heen. En als je dat eventjes doet. Dan krijg je dat de lichtgeleider smelt. En langzaam een soort paddenstoelvorm krijgt. Doe je dit nou niet met de tang, dan ga je merken dat die vrij gauw buigt. Dat is ook als je hem te ver uit laat steken. En als die gaat buigen, dan krijg je een mooi bolletje met een hoek erin, dat krijg je nooit meer recht. Dat krijg je dus ook niet door je, uh, je geboren gaatje heen. En dit uh, is ook gewoon een kwestie van afknippen en opnieuw doen. Nou, eens kijken. Heb ik hier iets, dat gaat ook niet echt. Ik zoek even iets waarmee ik dit goed in beeld kan brengen. Daar zit nu een mooi bolletje op. Goed, dit is zo goed als ik het kan laten zien. Je zit een kleine bolling nu op, ik probeer hem rustig te draaien. En deze bolling is genoeg om een lampeffect te krijgen. zien. <coughs> dit was niet makkelijk. Kijk of dat beter kan. En toen stond er iemand aan de deur en omdat ik niet nog een keer al dit gedoe wil doen met proberen dit in beeld te brengen. Laat ik er dat gewoon lekker in zitten. Nu. Ik heb hier dus uh, de kap van een motorrijktuig uh, en hierboven heb ik de gaten geboord en hier zitten dus ook twee van die uh, gesmolten, uh, dunne lichtgeleiders in. En hier heb ik de lichtgeleiders zitten, die lopen hier. Even kijken of ik dat ook aan kan wijzen met iets uh, substantiëlers. Zo. Oh. De lichtgeleiders lopen dus hier en hier op een witte ondergrond. En komen uit bij deze LED. deze led. En die zit weer vastgelijnd op een stukje tape. De tape is zodat het rode licht hiervan niet aan de onderkant doorschijnt. Deze heeft een zwarte laag en een witte laklaag. Dat geldt niet voor de andere die ik heb gedaan. Die heeft hier alleen maar de normale laklaag zitten. Over deze lichtgeleiders heen. Kan ik dadelijk ook nog wat zwarte tape doen. Um, en uiteindelijk komt daar dan de. Deze uh, komt er zo bovenop te liggen. Dan zit alles op zijn plek. Deze LED moet ik uh, gaan aansluiten. Die uh, draden ga ik denk ik hier langs geleiden, hier zo naar beneden toe, zodat ze in het onderstel komen. Nee, dat ga ik doen ja, dat ga ik doen bij één van de twee. Als dit de motorwagen zou zijn dan ga ik ze hier langs geleiden naar onder toe want daar zit de bekabeling voor de decoder. Als dit de uh, dummy motorwagen gaat zijn dan ga ik de bekabeling helemaal naar achteren geleiden. En net als bij mijn Benelux treinstel ga ik hier een schakelaar monteren. Hier achterin een klein schakelaartje. Zodat ik hem uh, kan wisselen tussen uh, wit of rood. Want ook hier. Hier zit de oude. Even kijken, waar heb ik er nog eentje leren. De oude lichte leider van de Ronderkop. Uh, en tijdens een van mijn experimenten eentje een beetje iets te veel overgeverfd. Even kijken of we die goed in beeld krijgen, Deze was iets te vies geworden om nog goed licht te geleiden. Uh, hier zit er nog wel eentje in. Deze persoon die dit gelakt heeft, heeft dat beter gedaan dan ik heb dat heb gedaan. En uh, die heeft dus een mooi schone lichtgeleider met nog wat tape zie ik. Nou. Je wil deze lichtgeleider, euh, als je deze gebruikt, euh, of als je een andere maakt, je wil in ieder geval niet, dat je hele treinstijl vol met licht zit. Dus daarvoor gebruik ik mijn al oude vertrouwde stukjes L-plastic. Ik heb hier nog wat liggen. Kijk. Als je een stukje hebt wat, wat breder is dan deze, je knipt hem een beetje bij, dan kun je hem in principe hier zo overheen plaatsen en vastlijmen. Zo, dat laat ik dadelijk zien bij die andere die ligt te drogen. Op die manier kan ik hier mooi mijn lampen zetten. Uh, weer een ledlamp, één ledlamp voor alle drie. En de bedrading netjes uh, via een van de zijkanten wegwerken. Ook binnen achter waar deze schakelaar komt. Als je nu deze lichtgeleider kwijt bent, of in, zoals in mijn geval gesloopt hebt. Deze methode werkt dus ook voor dikkere bekabeling. En deze dikte is de dikte, volgens mij heb ik dat hier staan. 2 mm. En dat is verbazend dicht in de buurt van het origineel. Deze bovenste is wat gebroken en wat dunner. En daarvoor heb ik de 1.5 mm gebruikt. Hetzelfde trucje. Verwarmen en er doorheen reigen. en dan krijg je uh, veel meer een effect dan dat dat bij deze is. Ik ga bij deze wel de normale lichtgeleider gebruiken. Ik ga hier geen nieuwe inzetten. Zo. En naarmate zo'n project vordert, veranderen er toch wat dingen. Ik heb hier de dummy motorwagen. Die is als eerste klaar maar uh, ik zat er dus over te denken hier met een schakelaar te gaan werken in plaats daarvan heb ik een kleine witte connector eens kijken of die ook in de... ja... kijk aan deze kleine witte connector daar zit een uh, zwarte uh, krimpkous omheen zodat het minder opvalt en dat is een 4-pins connector uh, deze uh, brengt de uh, uh, Aansturing mee voor de, rode en de, sorry, voor de rode en de witte lampen. En nog eentje voor de toekomst. Voor als ik hier de interieurverlichting terug in wil doen. Die er oorspronkelijk toen ik dit model kreeg bij zat. Ik heb hier de pin. Of de connector voor de, voor de andere rijtuig. Wat hier naast komt te staan. En ik heb het even voorzien van wat draadjes. Zodat ik het makkelijk kan testen. Ik zal even weer scherp stellen. Zo. Zwart is plus. Dat is verwarrend. maar even niet anders. Deze kan ik hier zo op aansluiten. En rood is... Rood tot de min zet. En ik zet... wat stroom op. Dan hebben we... ...rode verlichting. En geel is de verlichting de, de, de witte verlichting of de gele verlichting en zo zie je ze allebei branden deze drie de kabels gaan uiteindelijk deze vier kabels gaan door elk van de rijtuigen heen lopen uh, zoals deze nou, mooie auto's uh, komen uiteindelijk uit in de motorwagen, de niet-dummy motorwagen, even als bij elkaar zoeken. En dat is deze, die zal dan uiteindelijk hier binnenkomen, uh, gaat de kap in, loopt helemaal naar voren, waar de uh, verlichting zit en daar zal die aangesloten worden op deze drie, sorry, vier verdraden, zodat ook de verlichting van die kant werkt en het helemaal door het motorrijtuig um, en alle tussenrijtuigen heen gaat naar het dummy motorrijtuig aan de andere kant. Nou, dat is het doel. Um, in feite is het alleen maar een heleboel lijm en ge uh, gesoldeerd. Dit zijn normale JST, ik goed? JST connectoren. Uh, waarbij ik, uh, ik heb hier een drie pin liggen. Waarbij ik het kapje uh, van degene met de pinnetjes weggeknipt heb. En aan de andere kant heb je de aansluiting uh, waar het dan in moet. En die laat ik intact. Die knip ik wat bij om minder uitstekende delen te hebben. Nou, en dat gaat dan allemaal in een heat -trink. Kim Kimkous om het zwart te maken. In het verleden heb ik geprobeerd ze dus te verven. Uh, die heb ik hier ook een eentje liggen. En... Uh, het resultaat daarvan was minder mooi. En ik hoop dat dit, ondanks de stugheid, genoeg bewegingsvrijheid is om hem door de bocht heen te trekken. Dat weet ik pas als alles hiermee klaar is. Uh, voor deze video ga ik het er wel bij laten. Ik heb hier nog een boel werk te doen. En ik heb het vreselijk druk met heel veel andere dingen helaas. Dus bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.